Inwoners van delen in en Ede ontvangen drie keer per jaar een waardescheck in de brievenbus. De check heeft een waarde van €7,50. Hiermee kun je sparen voor een initiatief om jouw buurt mooier, leuker of beter te maken. Heb je ook een leuk idee? Meld het dan aan via www.ededoet.nl Met de checks wil ik graag een BMX-band in Edeveen laten maken. Ik zag de check in de brievenbus zitten. En toen ging ik hem lezen en toen zag ik die initiatieven. En toen heb ik zelf bedacht om een BMX-baan te doen. Ik ben in contact gekomen met Ede Doet door middel van de wijkwaardebon. Wijkwaardescheck die door de post bezorgd is bij iedereen aan huis. Ik meld het idee aan op de website Ede Doet. Daar moet ik uh, verschillende gegevens invullen: het doel van het initiatief, uh, de kosten van het initiatief. Een foto moet erbij gevoegd worden. Als ik het initiatief aangemeld heb, dan uh, krijg ik binnen vijf dagen bericht van de mensen van Ede Doets of het al dan niet goedgekeurd is en dat ik het dan kan gaan uitvoeren. Ik heb uh, contact gehad met de uh, contactpersoon van uh, Platform Ede Doet. En die heeft mij uh, doorverwezen naar de wijkbeheerder van de gemeente Ede. Als wijkbeheerder uh, ben ik eigenlijk uh, aangehaakt bij dit initiatief om te kijken of de plannen haalbaar zijn. Uh, en of ze binnen de gemeente gedragen worden. Wat ik merk is dat de, de waardeschecks in Ede-Veen goed, uh, goed bekend zijn. Iedereen weet waar ze voor dienen. De waardeschecks geven eigenlijk ons een heel goed beeld van hoe breed het gedragen wordt. Het initiatief. Doordat je eigenlijk precies ziet wie die waardeseks activeert, maar ook hoeveel uh, waardechecks er zijn ingeleverd voor een bepaald initiatief, geeft het ons aan dat er ook veel mensen bij betrokken zijn. We verzamelen de checks door uh, zelf langs de deuren te gaan als de checks uh, binnengekomen zijn bij de mensen via de post. Een andere manier om de checks op te halen is om ze bij uh, de supermarkt in de Actieton te doen. Op de website Ede Doet heb je een uh, regeltje activeren uw check en daar kunt u de check dan uh, activeren. Dan komt hij in je account te staan en vanuit je account kun je hem dan uh, doneren aan een initiatief. Een account bij Ede Doet is eigenlijk een soort rekening, waarbij op het moment dat jij de activatiecode opgeeft op jouw Ede Doet site, komt die in jouw rekening te staan. En dan op een gegeven moment, als je meerdere checks hebt, heb je er een saldo staan. En dat saldo kun je dan doneren aan een leuk initiatief. Van de checks hebben we op dit moment gerealiseerd de haken met beugels om de lantaarnpalen voor de plastic zakken afvalzakken die waren eerder altijd weg en nu blijven ze mooi vasthangen. We hebben paaltjes met borden voor, tegen de hondenpoep met tekst mijn baardje schept op. We hebben een uitrijspiegel uh, bij een parkeergarage van een seniorencomplex verplaatst. Dan, de mensen hadden altijd problemen met uitrijden, dat ze niet zagen wat eraan kwam. We hebben boomspiegels geplaatst, dat zijn uh, planten rond de bomen. De gemeente doet vanaf 2016 het onkruid niet meer weghalen. Vandaar dat we dat nu zelf bij gaan houden. Door het ophalen van de bommen is de saamhorigheid tussen de bewoners toch wat meer geworden. Zelf heb ik ervaren dat hoop, bijna iedereen uit de wijk mij nu kent. Ik heb zelf uh, vrij veel contact nu met de bewoners. Ik heb al 4000, meer dan 4000 checks opgehaald. En die ga ik allemaal gebruiken voor de bmx man. Ja, Ede Doet is uh, um, ja, voor ons een droom die werkelijk. Of tenminste voor Wouter echt een droom die werkelijkheid wordt. Hij heeft natuurlijk het initiatief bedacht, en uh, ja, er komt zoiets uit. Dat is natuurlijk gewoon geweldig. Heb je ook een leuk idee voor jouw buurt? Maak een account aan op www.ededoet.nl en meld je initiatief aan.